Zakelijke podcasts zijn enorm populair. Je kan geen dag overslaan of er wordt wel weer een nieuwe gestart. Uh, maar tegelijkertijd, als je kritisch kijkt, dan denk ik dat acht van de tien na een paar maanden al uh, zijn opgehouden te bestaan. Hoe kan dat toch? Dat zoveel zakelijke podcasts vol enthousiasme beginnen, maar als je dan kritisch gaat kijken, dan is het na aflevering drie of na aflevering vier of na aflevering vijf uh, is het afgelopen en klaar. In deze video uh, wil ik jullie zes faalfactoren, in mijn ogen zes belangrijke faalfactoren uh, laten zien waarom zakelijke podcast zo jammer genoeg uh, mislukken na de eerste paar afleveringen in deze video. Ja van harte welkom, leuk dat je naar deze video kijkt. Mijn naam is Ronnie Overgoor van het YouTube kanaal 7DTV, het YouTube en podcast kanaal 7DTV en ik hou het al een aantal jaartjes vol uh, en uh, dat is ook de reden waarom ik het zo leuk vind om deze video te maken want in mijn ogen zijn er zes belangrijke faalfactoren waarom zoveel van de zakelijke podcasts in Nederland na een aantal afleveringen alweer stoppen uh, met bestaan. En de eerste is denk ik een hele belangrijke en dat is het gebrek aan een businessmodel, een verdienmodel. Veel van de zakelijke podcasts die worden gestart uit enthousiasme en uit een soort intrinsieke motivatie bij mensen eh, om over een bepaald vakgebied of over een bepaald onderwerp eh, waar vaak diegene beroepsmatig mee bezig is, om daarover te praten met gasten. En dat is superleuk en vanuit dat enthousiasme starten die podcasts ook vaak. Maar als er geen verdienmodel, geen model achter zit dan moet je het echt alleen maar hebben van je intrinsieke motivatie uh, want er is verder geen business case het is geen zakelijk project ik denk dat dat een van de uh, faalfactoren is voor veel zakelijke podcast als het als er geen business model geen klant aanwezig is dan is het verdomd lastig om hem te continueren en om het lang vol te houden en de tweede uh, faalfactor heeft ook te maken met uh, dat businessmodel. Want stel dat je wel een opdrachtgever hebt. Dan is dat heel vaak een adverteerder of een merk. Als we kijken naar zakelijke podcasts. En daar hebben we het hier over. En adverteerders en merken, die uh, hebben vaak een projectbudget. Of dat een, nou een campagne is. Of ze hebben een bepaald project over een bepaald thema. En daarbinnen valt het concept van een podcast heel, van een podcast heel goed. En dan voel je het risico al aankomen. Want als er dan een projectbudget is van uh, zes afleveringen, dan gaan we die lekker maken. Super gaaf super tof maar ja na die zes afleveringen dan is de kans aanwezig dat een adverteerder of een merk zegt ja de campagne is voorbij hij was geslaagd al dan niet of het project is voorbij uh, en we gaan weer door met andere dingen waardoor de podcast uh, na die zes afleveringen gewoon stopt uh, met bestaan en dat is jammer dat is de tweede faalfactor dat is ook een van mijn boodschappen aan adverteerders en merken altijd de grote kracht van podcast zit hem in de continuïteit dus probeer als merk of als adverteerder als als je met een zakelijke podcast begint, probeer het budgetair uit die campagnes en uit die projecten te trekken. En denk als een uitgever en zorg gewoon dat je een commitment afgeeft om het op zijn minst een jaar of twee jaar te gaan doen. Dat was de tweede faalfactor. De derde faalfactor is um, het allemaal lekker zelf doen. Uh, en dat snap ik, want het kan allemaal vandaag. De apparatuur die is er, de tooling die is er. Uh, dus in principe als je een ruimte hebt en je hebt wat apparatuur en dat kost je de kop tegenwoordig niet meer, dan kun jij zelf een podcast maken. En vanuit wederom dat enthousiasme en het feit dat die apparatuur voor een paar honderd euro wel te koop is, is natuurlijk de drempel om een podcast te starten. Die is laag geworden. Maar dan ben je er nog niet. Want een goede zakelijke podcast maken betekent niet alleen het gesprekje opnemen. Het betekent namelijk die gast plannen. Het betekent het gesprek opnemen, produceren. Het betekent het nabewerken van de podcast. Het betekent het uploaden en het publiceren van die podcast. Het betekent misschien wel een tekstje erbij maken, een thumbnail ervoor maken. Kortom, er komt best wel heel veel kijken bij het goed produceren en publiceren van zo'n podcast aflevering. En dan heb je er nog maar één gemaakt. Want die volgende moet je weer in gast regelen. En die volgende moet je weer een gast regelen. Dus als je de keuze maakt om alles zelf te doen. Uh, dan, uh, wederom, dan vereist het behoorlijk wat discipline uh, en doorzettingsvermogen. Om het niet te laten bij die eerste drie enthousiaste pilot afleveringen. Dus denk goed na voordat je een zakelijke podcast begint. Ga ik alles zelf doen? Of ga ik werken met een partij uh, die mij wat dat betreft kan ontzorgen. En die de trein heeft rijden. En die kan zorgen voor de continuïteit. Dat is precies de rol die ik met CVD TV vaak speel voor opdrachtgevers. Ik heb de trein rijden. Ik maak elke week video's. Ik maak elke week podcasts. Ik heb dat hele systeem draaien. Um, dus uh, dat kan voor opdrachtgevers die een zakelijke podcast willen maken. Kan dat een super reden zijn om samen te werken met een partij. Of, of ik dat nou ben. Of een andere partij. Um, dus dat is de derde faalfactor die ik met jullie wilde bespreken. En de vierde faalfactor is dat voor veel makers van zakelijke podcasts het niet hun core business is. Vaak is het geboren uit enthousiasme voor het vakgebied, uit enthousiasme voor een bepaald onderwerp, uit een eigen contentstrategie om te denken van hé, hey, we kunnen op onze website of op ons social media kanalen kunnen we met podcasts hebben we content en dat is super leuk, maar als het niet je core business is uh, dan is de kans erg groot dat het in het gedrang komt uh, want als jij ondernemer bent en jij maakt een podcast uh, podcastserie, en het is op een gegeven moment druk in je onderneming dan kun je, je dan dan weet ik wat prioriteit gaat krijgen en dat is namelijk je onderneming uh, en uh, zie daar de vele vele voorbeelden van zakelijke podcast die al zijn ze enthousiast begonnen uiteindelijk gewoon niet gecontinueerd worden en dat is jammer. De vijfde faalfactor alweer. Uh, en uh, dat is uh, die van uh, perceptiemanagement, noem ik het maar even. Um, ik denk dat er vrij veel zakelijke podcastmakers zich vergissen. in het bereik uh, wat je kan genereren met een zakelijke podcast. We zien om ons heen de klassieke televisie. we zien de bekende YouTube-kanalen. we zien de influencers. en we zien de miljoenen views. en de honderdduizenden abonnees. die zien we, uh, zeg maar, om ons heen. Uh, maar heb niet de illusie dat als jij vanuit je eigen niche. met een zakelijke podcast. Podcast begint, uh, dat jij duizenden, tienduizenden, honderdduizenden luisteraars hebt. Al helemaal niet aan het begin. Maar misschien zelfs na een hele lange tijd nog niet. Um, en nogmaals, daar kunnen we een heel discussie over voeren. Want ik vind het niet zo erg. Uh, want mijn businessmodel is gebaseerd op kwalitatief bereik. Dus ik wil niet eens honderdduizenden kijkers of luisteraars die niet geïnteresseerd zijn. Maar bij ik denk heel veel zakelijke podcastmakers is misschien uh, die verwachting er in het begin wel. Uh, want ja, weet je waar je zelf mee bezig bent dat is toch het allerbelangrijkste wat er is dus als dan die eerste serie live gaat dan denk je ja jongens kom erop met al die abonnees en met al die luisteraars en dan heb je er 20 of je hebt er 40 en dan wordt het best lastig uh, om het enthousiasme vast te houden dus heb reële verwachtingen als het gaat om het bereik van jouw zakelijke podcast en ga het niet vergelijken met de grote merken en met de grote adverteerders en met de grote uitgevers uh, die om je heen met hetzelfde bezig zijn en de laatste faalfactor is toch wel kwaliteit. Um, ik denk dat veel zakelijke podcasts ook uiteindelijk gewoon niet doorgaan... omdat het gewoon niet goed is. Uh, want het is ook wel een vak... Uh, en dat geldt voor alle disciplines die je daarvoor nodig hebt. Ik bedoel, mijn eigen discipline. Ik hoor te veel zakelijke podcasts. Ik denk van, ja, er wordt gewoon slecht geïnterviewd. Er worden gewoon gesprekken gevoerd door een niet-professional. En een goed gesprek voeren, een goed interview maken, dat is een vak. Uh, een goede podcast maken is dat ook. Het op een goede manier publiceren is dat ook. Dus nogmaals, ik wil je niet afremmen in je enthousiasme. En als jij morgen je podcast wil beginnen, please doe. Uh, maar doe het wel goed. Want kwaliteit uh, is superbelangrijk want daar zijn mensen aan gewend en mensen zijn vandaag de dag verwend als het gaat om media en zitten niet te wachten op lauzie gemaakte podcast nou, dit waren mijn faalfactoren, tenminste waar, waarvan ik denk dat dat de faalfactoren zijn waarom heel veel zakelijke podcasts met een enthousiaste start beginnen, maar na een aantal afleveringen toch jammer genoeg mislukken. Dus uh, ik hoop dat je hier wat aan hebt en dat je als je met een zakelijke podcast begint, dat je in ieder geval deze faalfactoren uitsluit. Uh, en uh, dan wens ik je heel veel succes. En mocht je er hulp bij nodig hebben, spreek voor zich. Hè. Dan neem vooral contact op met mij, want uh, CVDTV helpt je heel graag bij het maken van, uh, van goede podcasts en ook hele goede videoseries uh, op YouTube. Dus uh, neem gerust contact met me op als je meer wil weten. Voor nu dankjewel voor het kijken. Hoi!